Doorstootbal 2, dan ligt die derde bal, die ligt krappen. Bij de eerste doorstoot ligt hij wat ruimer, nu ligt die krappen. Die rode zou er net langs kunnen. Maar in principe is het weer, heb ik begrepen, de middellijn daar, dus richt je. De speelbal Wat staat nu in midden. Nou, ook in één keer goed.